Hi Anka, wat fijn dat je er bent. Wat fijn dat je tijd hebt willen vrijmaken. Ik ben heel benieuwd, hoe is het eigenlijk met jou? Nou, dankjewel Carleine met mij is het prima moet ik zeggen. Hoewel ik wel een beetje moe ben natuurlijk van die hele dagen uh, achter het scherm, maar dat heeft ja. iedereen. Uh, en belangrijker, hoe is het met jou? Ja, met mij gaat het ook uh, heel goed eigenlijk. Ik had wel natuurlijk mijn studententijd wat anders willen invullen, want ja. het is natuurlijk niet uh, het optimale. Maar goed, we moeten door. En daarom wilde ik heel graag een gesprek met jou aangaan. Want er wordt heel veel gepraat op het nieuws over versoepelingen bij hogescholen. Maar hoe staat Saxion er nou eigenlijk voor? Nou, ik snap heel goed dat je daar benieuwd naar bent. En, en dat klopt, ook bij, bij Saxion zijn we ermee bezig. Om te kijken hoe we uh, uh, in kwartier 4 ervoor kunnen zorgen dat alle studenten, of bijna alle studenten, weer één dag in de week fysiek onderwijs kunnen krijgen. En ik zeg wel bijna alle, want we hebben natuurlijk ook een aantal internationale programma's met veel internationale studenten en die blijven nog even online. Ja, dat snap ik, dat snap ik. En, en nog meer. We gaan ook kijken hoe we, uh, want dat zou ik heel graag willen, hoe we de studieverenigingen ook weer een beetje ruimte kunnen geven om misschien activiteiten in de avonden te organiseren in onze gebouwen. En tenslotte, ja, medewerkers willen elkaar natuurlijk ook wel weer zien. Dus we gaan ook kijken of, uh, of we misschien toch weer een paar vergaderingen in de gebouwen kunnen organiseren. Maar de studenten gaan voor. Wauw, nee, dat klinkt wel heel hoopvol, vind ik. Maar... Ik snap ook dat heel veel studenten of nieuwe studenten denken, hoe ziet volgend jaar eruit? Hoe ziet het nieuwe schooljaar eruit? Ja, om eerlijk te zijn, uh, daar zijn we natuurlijk mee bezig met de voorbereidingen voor het uh, volgend jaar. En dan gaan we toch echt ervan uit dat een groot deel van de coronaregels uh, er dan niet meer zijn. Dus dat we het meeste onderwijs weer gewoon zo kunnen programmeren zoals voorheen. Wauw. En we weten ook dat, het, uh, ja, dat je ook moet voorbereiden op een... Uh, uh, wat minder mooi scenario, dus we gaan ook een 50-50 scenario voorbereiden. Wat zou ik. jij belangrijk vinden? Welk ja. type van onderwijs zou jij weer? Nou ja, op zich dat 50-50 model lijkt me ook al wat. Want natuurlijk in het echt naar de saxion komen is super leuk, want je leert dan ook natuurlijk heel veel mensen kennen. Ja. Maar die grote collegezalen waarin je toch niet gezellig kan doen, die kunnen denk ik wel gewoon online blijven. Dus uh, nou ja, dat uh, is denk ik eigenlijk wat mijn visie daarop is, maar ik ben heel benieuwd. Wat zou jij nou iedereen nog willen meegeven? Nou, allereerst denk ik um, nog even haken door wat jij zei. Wat jij zegt, dat is heel herkenbaar. Heel veel studenten en medewerkers zeggen uh, dat ze elkaar heel graag weer willen zien. Ja. Uh, maar het, dat sommige dingen ook wel uh, online mogen blijven. Ja. Sommige ja. vergaderingen hoeven echt niet uh, in de gebouwen. Nee. Dus daar, uh, ook, we gaan ook kijken of we daar rekening mee kunnen houden. Cool. Heb je nou nog een allerlaatste boodschap voor iedereen? Nou, die heb ik wel voor onze studenten en voor onze Saxion-collega's. Kijk, iedereen ziet wel denk ik dat we er bijna zijn. Dus ik zou zeggen, hou nog even vol en ik kijk ernaar uit om je in onze gebouwen te zien. Ja, dat zijn supermooie woorden. Wil je nou nog meer informatie? Kijk dan op saxionnl corona